We zijn vandaag op het social messaging event van Frankwatching in de Jaarbeurs Utrecht. En we hebben vandaag allemaal inspirerende cases van Transavia, ABN AMRO, TU Delft en de NOS. Als het gaat om messaging in Nederland heb je en WhatsApp en Messenger dan heel lang niks. Ik heb verteld dat we aan het begin staan van een tijdperk waarin mensen steeds meer in gesprek gaan via social messaging met bedrijven. Dus bedrijven komen in de contactpersonenlijst van je telefoon. Dat gaat nu nog communicatie met mensen, maar dat wordt overgenomen uiteindelijk door bots en door kunstmatige intelligentie. Samen met mijn collega Mike uh, heb ik verteld wat wij totaal op het gebied van social messaging doen als ABN. Dat is heel veel, er zijn natuurlijk heel veel kanalen die tegenwoordig heel groot geworden zijn, waar klanten online contact met ons zoeken. Uh, en Mike heeft een, uh, een chatbot case verteld waar wij uh, mee geëxperimenteerd hebben intern. Op zich, die bot stond vrij snel, maar om die bot op een gegeven moment te trainen, om de UX goed te krijgen, et cetera, dat is even een stap daarna. En we zijn dus zelfs nu nog steeds niet. Nou, het verhaal van de ABN AMRO vond ik erg interessant. Dat ze en een succes en ook een, een learnings heel erg uh, wilden delen. En ook het uh, juridische aspect met privacy. Dat is ook, het zijn wel hele uh, ja, belangrijke punten voor ons. Uh, je bent dus begonnen, je hebt een open conversatie, je hebt een relatie gestart. En dus kan je die op een gegeven moment botaniseren. Maar dan moet je wel achterkomen wat wil Sjoerd en hoe wil hij het. Ik vond uh, de botboys wel interessant. Um, voornamelijk ook om wat ze zeiden van... Wat ga je toevoegen, waar ga je uh, de short mee bereiken, zoals ze dat mooi zeiden. En ik denk dat dat een heel goed takeaway dingetje is om mee te nemen in die hele ontwikkeling en benadering van bots. We hebben een social media team en we hebben een online service team. En allebei de teams bestaan volledig uit studenten. Mijn belangrijkste boodschap was dat ik wilde meegeven dat wij uh, heel veel verantwoordelijkheid uit handen geven en aan de studenten laten van de TU Delft. En uh, onze ervaring is dat ze daar niet lichtzinnig mee omgaan. En dat ze het Heel erg goed doen en veel zelf uh, nou ja, neerzetten, beantwoorden, namens de TU spreken. En dat doen ze super goed. Vandaag de dag, op, per dag, slaan wij meer data op dan dat wij in 2, 1992 bijvoorbeeld in een heel jaar deden. Dus de data aanvals per dag is zo enorm. Dat geeft ons weer heel veel mogelijkheden om dat te gebruiken bij het verbeteren van die kunstmatige intelligentie. In mijn dagelijkse werk merk ik heel erg dat er een verschuiving is van social media marketing naar meer één-op-één communicatie via social messaging. Dus de kanalen blijven vaak hetzelfde, maar de manier waarop je gaat communiceren is nieuw en er komen natuurlijk ook wel nieuwe kanalen bij. En ik denk dat iedereen daarmee te maken gaat krijgen en dat het goed is om naar een evenement als dit te komen, zodat je vooruit kan denken en weet wat er komen gaat. Wat we zien is dat straks 50% van alle zoekopdrachten. Wordt met spraak gedaan, 2020. Wat me tot nu toe bij is gebleven is de presentatie van Erwin van Lun, de trendwatcher. Uh, de gedachten die in je hoofd rondgaan, hoe je daarmee om moet gaan. Uh, dat je meerdere chatbots zou kunnen ontwikkelen. Uh, ja, gewoon voor elk, voor iedere... Zeg maar één. Ja, dat je dat misschien niet met één bot kan afvangen. Mijn boodschap vandaag is dat we toe moeten naar relevant klantcontact en dat we data daar keihard voor nodig hebben. Dan kunnen we namelijk heel persoonlijk communiceren. De pilots hebben dienstverlening met name een snelle start opgeleverd. Dat we niet bleven hangen in drempels en projectplannen en aanbestedingen, maar dat we gewoon gelijk konden starten, waardoor we ook samen na konden denken over of dit inderdaad de beste oplossing was, wat het inderdaad was, waardoor we dus gelijk na de pilot gewoon het in gebruik konden blijven houden. We experimenteren eigenlijk heel veel in het uh, NOS Lab. Daar ben ik, uh, we zijn dus inderdaad begin dit jaar met de chatbot begonnen, een jaar eerder zijn we al begonnen met het uh, NOS Lab om eigenlijk te ja experimenteren met nieuwe contentvormen, met formats, met producten, met platforms en ook met, met chatbots. Ja, we zien eigenlijk dat er uh, steeds meer uh, op andere kanalen gebeurt, bijvoorbeeld op uh, social kanalen. En uh, ja, een, een chatbot is ook iets wat, uh, wat daar gebeurt, met name bij Facebook Messenger wordt nee, dus dat redelijk gepusht. Dus dat willen wij dan ook ontdekken. Uh, het is voor ons weer een andere manier om um, uh, ons nieuws te brengen eigenlijk. De takeaway is, is vertrouwen, het is gewoon het niet weten, niet zeker weten of iets Gaat en dan toch uh, het uit handen geven en mensen aan het woord laten die namens jou in gesprek gaan met de klant of met je relatie of met degene die vragen stelt aan je. En dat dan toch durven loslaten, dat is denk ik het belangrijkste. Wat ik zou willen meegeven aan alle deelnemers wat ook in onze talk zat, is dat het echt een onderwerp is waar je de volgende stap op moet zetten. Conversational is niet de silver bullet voor alle uitdagingen die je als bedrijf hebt. Maar het kan een heel belangrijk onderdeel gaan vormen van hoe je met klanten interacteert. Het gaat gewoon een heel nieuw spectrum aan mogelijkheden bieden. Je moet actief experimenteren om te leren wat het voor jouw business zou kunnen betekenen. Het was een hele mooie dag. We waren zelfs trending op Twitter en we hebben een heleboel positieve geluiden gehoord. Het was veel energie, goede dynamiek, dus we kijken terug op een hele fijne dag.